Dag, lieve kijkertjes. Vandaag ben ik hier samen met Jan de Os. En eh... Uh, bottle flips. Dat gaan we doen. We gaan bottle flips landen. En degene die hem niet landt, moet iets awkward doen in public. Let's fucking go. Ja, doe maar, kom. Fuck jou. Janos. Jij moet in dat karton daar springen. Daar zo. Ik ben wabbeld moeilijke flesje. Ik doe wel nog een opdracht. Oké, okay, achter mij is er een jongen met een fiets. En steal die guys een fiets, oké? Okay? Oké. Okay. Go! En je bent alweer verloren. De opdracht die je nu moet doen is... Ga bedelen om melk. Ha! Iedereen trekt foto's. Melk! Oh. Melk! Oh. Melk! Boy, <laughs> right, oh, right. yeah, yeah. <laughs> no? milk. Uh? What? We have some, milk. Huh? We have some milk? He, he needs milk. He needs, some milk. he needs some milk. Milk, milk. That's good for the bones. <laughs> nice meeting you High five. You. Ha! Skip. He's drinking a beer, man. <laughs> Nu moet jij, omdat je het alweer geveild hebt, vieze loeder, een botelflip doen. Voor oh, <laughs> <Pas op>. <ascendements> deze. Wow, het lukt. Ja, doe maar. Kom. Fix Fiks van grietjes, jongen. Oké. Mag ik je nummer? Nee. <laughs> mag ik de nummer alsjeblieft? Eh, nee. Je heeft hele mooie ogen. Haha. Kun je dat zo zien? Mag ik je nummer alsjeblieft? Oh, nee. <laughs> <laughs> Nee, waarom niet? Ik heb geen nummer. Bent u al bezet? Ik heb mijn naam en geen nummer. Ah, oké, okay. wel ja, ja, Mensen met een paar altijd zo hard. Ja. Echt? Ja, ik ook eigenlijk. Ja, ook. Wat hè? Maar wie is nu gewonnen? Wat denk jij? Laat het me weten door rechts van boven op de infokaart te klikken en daar je antwoord in te vullen. Oh, ik ben dadelijk gewonnen, hè. Dus. Nee, nee. Kom weg dan! Dank dat jullie hebben gekeken naar deze video, samen met deze rakker, abonneer op zijn kanaal, Er komt een ding hier, of in de beschrijving, of daar, of daar. Jullie kunnen gewoon abonneren. Tot later, doei!